Er is nog weinig bekend over MXC, maar wil jij het nou toch gebruiken, let dan vooral hierop. De do's. Laat je MXC altijd testen. Zorg dat er altijd een tripzitter in de buurt is. Neem het op een veilige plek met mensen die je kent en die je vertrouwt. Weeg je dosering altijd af. Gebruik nooit meer dan 50 milligram, want een sleutelpuntje kan al te veel zijn. Houd de dag nadat je MXC hebt gebruikt vrij, want let op, het kan wel 7 uur duren voordat de MXC is uitgewerkt. De don'ts. Combineer nooit met alcohol of andere drugs. Neem niet deel aan het verkeer als je MXE hebt gebruikt en ga dus ook niet fietsen. En neem geen MXE bij als je al genomen hebt. En wil je nou zien hoe Rens op MXE reageert, kijk dan even onze andere video. Hoi!